Je gaat presentie invoeren in Eduarte. Op de homepage van Eduarte zie je hier staan wat je vandaag aan lessen uh, hebt. Je ziet hierbij rekenen dat de presentie al is geregistreerd, maar bij Nederlands nog niet. Je klikt op de rode button en je komt hier bij de klas die je lesgeeft of hebt gegeven. Je loopt de uh, klassenlijst langs. Dit kan je ook in de klas doen op het grote bord, uh, zodat de klas mee kan kijken. Wat je doet is, je klikt hierop. Je zegt, uh, hij is aanwezig, afwezig. Je kan ook aangeven of iemand verwijderd is of te laat. Nou, we doen hier afwezig. En vervolgens zie je dat de hele rij op afwezig staat. Als je dit icootje ziet, dan betekent dat een collega van je dit al eerder heeft ingevoerd. Namelijk bij de ziekmeldingen wordt iemand hier aangegeven dat hij ziek is. Of naar de dokter moet of iets dergelijks. Zorg ervoor dat je tot 12 uur die dag de presentie invoert want daarna kan het niet meer op deze manier.